Ik heb een uh, sticker op mijn uh, slaapkamer en er staat op... Um, to make your dreams come true, just wake up. En als ik wakker word, kijk ik daarnaar. En mijn droom om de grootste KTM dealer te worden. De ondernemers zijn dus altijd uh, vechten en tegen de stroom inzwemmen. Um, en vooral in deze periode, deze tijd. En om dingen voor elkaar te krijgen, daar, um, ja, dat is inderdaad uh, het verhaal. Daar word ik elke ochtend voor wakker. Om dingen voor elkaar te krijgen en, en als er iets is gelukt als je een goede koop hebt afgesloten of je hebt een goede deal met de bank afgesloten of hè, je kan weer ergens kosten besparen, ja. uh, dat zijn voor mij de, de, de dingen waar ik elke dag weer voor vecht.